Hey allemaal, hier zitten we dan. Net als een groot deel van Nederland werkt ook een deel van het FICAT-team vanuit huis. Normaal zijn mijn collega's en ik elke dag onderweg om overal op locatie ondersteuning te bieden. Helaas kan dat nu even niet. Toch willen we je in de komende tijd zo goed mogelijk blijven adviseren en ondersteunen. En dat gaan we ook doen. Op onze locatie in Wormer werkt een deel van het Vicket team door om zoveel mogelijk rolstoelkussens te leveren aan de mensen die ze zo nodig hebben. Het hebben van een goede zit is namelijk niet minder belangrijk geworden. Ook vanuit huis willen wij ons hiervoor blijven inzetten. En daarom zijn we vanaf nu op afstand voor jou beschikbaar om al je vragen te beantwoorden online. En 1 op 1. Heb je bijvoorbeeld een vraag over het proberen van een FICA-kussen? Want dat kan namelijk gewoon nog steeds. Dan kunnen wij je misschien helpen bij het vinden van het juiste model. En we beantwoorden ook alle andere vragen die je misschien hebt over de probeerservice. Heb je het gevoel dat het kussen misschien een aanpassing nodig heeft? Of weet je niet helemaal zeker welke kushoester het beste bij je past? Laat ons je helpen. Dus, heb je een vraag over een rolstoelkussen? Welke dan ook dan kun je je vanaf nu aanmelden om contact te krijgen met een van ons. Via videobellen kunnen we je van alles laten zien en kan je op jouw beurt ook weer dingen aan ons laten zien. Meld je aan via de website en geef aan of je contact wilt via bijvoorbeeld FaceTime, WhatsApp videobellen of Skype. Je kunt je van tevoren aanmelden, maar ook nog tijdens een van onze vragenuurtjes. Wij nemen dan contact met je op. Of je nou therapeut bent en advies wilt of zelf in een rolstoel zit en graag even wilt overleggen. Wij zitten je waar je op